Ik ben uh, Martje van Doren. Ik ben uh, 47 jaar. Een vader van twee kinderen en uh, kom uit Utrecht. Ik ben uh, zanger van beroep en backing vocal en ik werk uh, sinds een jaar in een café in, in Amsterdam, Bloemenbeppie. Ik kom vandaag voor een, voor een filmbehandeling, Wat me stoort ja, in, uh, de blik, de ver, vermoeide blik. Ik, ik heb natuurlijk een nachtleven. Ik uh, ga altijd laat naar bed en ik uh, slaap wel goed uit. Dat mensen je dan zien, oh, ben je moe of uh, ben je net wakker, terwijl uh, je ja, helemaal fris bent. dan door die ja, de oude dom ook zeg maar en dat het een beetje gaat hangen, ja, stoort dat wel. Ik ga meestal toch even wat ietsjes wat meer op het bord en dan vanuit hieruit ga ik gewoon werken. Ja, en dan, ja god, je zult het steeds meer zien. Ja, is een beetje gevoelig, hè? Ja. Ja, je ziet het echt wel heel goed hoor. Ja, ik zie het echt wel. Wauw, wow. nou dat is... Uh... Zo, het verschil. Ja, ja, vind je het verschil? Ja. ja.